Hoe kan wiskunde helpen om de mazelen uit te roeien? Vanuit Versus in Hasselt, dit is de Universiteit van Vlaanderen. De mazelen zijn een van de meest besmettelijke kinderziekten die we kennen. Dankzij mazelenvaccinatie hebben we het aantal mazelgevallen heel sterk kunnen terugdringen. Maar het mazelenvaccin bestaat sinds 1963 en op dat moment was dat enorm hard nodig. Op dat moment was het ook elk jaar opnieuw dat er 2,5 miljoen mensen stierven wereldwijd aan mazelen. Dat is een gigantisch getal. Nu, dankzij die vaccinaties, is dat aantal drastisch verminderd. En in een, een periode van 2000 tot 2016 schat men dat men ongeveer 20 miljoen mensen gered heeft. Dankzij dat mazelenvaccin. Nu, als je mazelen krijgt, dan krijg je een, een heel typisch symptoom. En het typische symptoom dat zijn vlekjes over je hele lichaam. En die vlekjes over je hele lichaam, ja, dat, dat voelt ongemakkelijk aan. Uh, maar heel belangrijk is dat je eigenlijk al besmettelijk bent voordat die vlekjes verschijnen. Vier dagen voordat die vlekjes verschijnen, min of meer, ben je eigenlijk al besmettelijk. En dat is natuurlijk heel slim vanuit het standpunt van het virus bekeken. Want jij gaat je gedrag niet aanpassen en je gaat dus eigenlijk die mazelen verder verspreiden naar anderen. Je blijft besmettelijk tot vier dagen na dat je die vlekjes. Eigenlijk tevoorschijn hebt uh, zien komen. En dat wil dus zeggen dat je op dat moment wel je gedrag kan aanpassen, eens dat je die symptomen ziet. Nu, de discipline waar ik mij mee bezighoud, dat is wiskundige epidemiologie. Wel, wat doen we daarin? Daar beschrijven we eigenlijk aan de hand van wiskundige modellen, gaan we daar de, de verspreiding van mazelen, onder andere, uh, beschrijven. Dat om beter te weten hoe dat mazelen verspreid wordt tussen mensen onderling, maar vooral omdat we ook willen. Kijken wat de mogelijkheden zijn om het aantal mazelgevallen nog meer naar beneden te brengen. En daar hebben we wiskundige formules voor nodig, wiskundige modellen voor nodig, sommige al wat complexer dan de andere. En een van die basisingrediënten bij zo'n wiskundig model is eigenlijk het basisreproductiegetal. En het basisreproductiegetal, dat eigenlijk uit hoeveel mensen dat iemand kan besmetten. Als ik besmet ben met het mazelenvirus, dan kan ik gemiddeld twintig mensen besmetten. En dat, kunnen we tegengaan. dat kunnen we tegengaan door vaccinatie. Want als er van de mensen die ik ontmoet niemand vatbaar is of een groot deel uh, gevaccineerd is, ja, dan ga ik maar enkele mensen kunnen besmetten. Ik moet niet iedereen gaan vaccineren om de, besmetting, de verspreiding tegen te gaan. En dat is ook enorm belangrijk. Dat noemen we kuddeimmuniteit. Men kan dus eigenlijk door een groot deel van de bevolking te vaccineren, andere mensen die niet te vaccineren zijn bijvoorbeeld, want niet iedereen kan gevaccineerd worden, sommige mensen hebben uh, problemen met het immuunsysteem en dergelijke, dan kan je die toch gaan beschermen. En die kuddeimmuniteit, dat is enorm belangrijk. En daar kom ik dadelijk ook nog eens op terug. Nu, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2010 verschillende plannen vooropgesteld om de mazelen te elimineren tegen 2015. En dat was althans het doel en ook het doel in Europa om mazelen te elimineren. Daar zijn we niet in geslaagd. En ik ga een drietal voorbeelden geven voor België. In 2011 hebben we gezien dat in een twee antroposofische scholen in Gent, waar mensen minder gevaccineerd waren, toch een uitbraak kon ontstaan. In 2014, en misschien herinnert u het nog, was er een persbericht over een mazelenuitbraak in een kinderdagverblijf in, uh, in Zwijndrecht, in Antwerpen. En in 2016, 2017, hebben we mazelen, een redelijk grotere mazelenuitbraak in Wallonië gezien. Nu, ik wil het heel even hebben over die, die uitbraak in Zwijndrecht, in dat kinderdagverblijf, omdat er verschillende elementen zijn tijdens die uitbraak die eigenlijk verklaren waarom we toch nog meer moeite gaan moeten doen om de mazelen te elimineren. Want theoretisch kan het, maar in de praktijk is het zeer moeilijk. Nu, die uitbraak in Zwijndrecht die vond plaats in april 2014. en Van die 34 kinderen in dat kinderdagverblijf werden er 28 besmet met mazelen, dus enorm veel. Van die 28 kinderen die besmet werden, waren er 12 die gehospitaliseerd moeten worden. En als je weet in het algemeen dat mazelen zeer ernstig is, 10 tot 20 procent van de mensen die mazelen krijgen, die lopen het risico op een, een oorontsteking, op een longontsteking. En zelfs één op duizend mensen die mazelen krijgt, die lopen het risico op een acute hersenontsteking. En dat kan leiden tot permanente schade of sterfte. Ja, dan weet je dat, dat we die uitbraak natuurlijk, die uitbraak die plaatsgevonden heeft in Zwijndrecht, die zouden we liefst willen vermijden. Er waren verschillende merkwaardige zaken in die uitbraak. Eén merkwaardige zaak was alvast dat de arts die die kinderen zag, op het eerste moment niet door had dat het mazelen waren. Simpelweg omdat die arts de mazel al een tijdje niet meer gezien hebben. Er zijn artsen die uh, in hun carrière nooit mazelen gezien hadden, terwijl dat, dat vroeger wel het geval was. Ja, dat was één merkwaardig element. Een ander merkwaardig element was dat het een medewerkster van het kinderdagverblijf was die de mazelen in geïntroduceerd heeft bij die kinderen. Dus die medewerkster die is op, uh, op visite geweest, zal ik maar zeggen, naar de Bible Belt in Nederland. En de Bible Belt in Nederland dat is een regio uh, waar dat men ja, vanuit geloofsovertuiging zichzelf niet laat vaccineren. Zij vormen dus een hele groep van vatbare mensen. En als één, op één moment daar in iemand een mazelen... Uh, infectie oploopt, ja, dan gaat die persoon natuurlijk die mazeleninfectie ver verder verspreiden. Die medewerkster heeft daar mazelen opgelopen en heeft dat mee teruggebracht naar dat kinderdagverblijf in Zwijndrecht. Nu, dat is op zich misschien merkwaardig, maar het merkwaardigste van heel dat, dat stukje is ook nog dat die medewerkster zelf tweemaal gevaccineerd was tegen mazelen. Dus In principe zou dit niet mogen. Wel ik ga daar dadelijk terug op komen, want dat een deel van de verklaring waarom we nog veel meer moeite moeten doen om mazelen helemaal te elimineren, is dat het vaccin ook niet 100 procent goed werkt. Maar daar kom ik dadelijk nog op terug. Ik ga het heel even terug hebben over België en wanneer dat vaccinatie geïntroduceerd is. Alhoewel het eerste vaccin al bestond in 1963, werd het in België universeel geïmplementeerd in 1985. Een eerste dosis op éénjarige leeftijd. In 1995 is daar een tweede dosis bijgekomen. En het is nu net die groep van mensen die ondertussen 25 tot 40 jaar zijn. In die groep heeft niet iedereen zich laten vaccineren. Dat was aan het begin van een vaccinatieprogramma. Dus men had wat overtuigingskracht nodig om mensen te laten vaccineren. En dus die groep van 25 40-jarigen, die zijn op dit moment in vergelijking met de andere leeftijden nog heel vatbaar voor mazelen. Nu, die groep kan dus, als daar iemand mazelen krijgt, die kunnen het onderling doorgeven. Maar ook heel belangrijk is dat die het ook aan hun kinderen kunnen doorgeven. Want de Belg is, wordt gemiddeld op 28, 29-jarige leeftijd ouder. En hè, vader of moeder. En het is juist die groep van 25 tot 40-jarigen die, die ouder worden van die hele jonge kinderen en vooral die kinderen die net nog geen één jaar geworden zijn en die net nog geen mazelenvaccin gehad hebben. Dat mazelenvaccin dat die kinderen zouden gehad hebben op één jaar komt eigenlijk te laat. En we krijgen dus een, voor die kinderen een vatbaarheidsvenster. Nu, laten we daar heel even het verhaal volledig maken. Bij je geboorte krijg je antistoffen mee van je moeder, antistoffen tegen mazelen. En dat is natuurlijk wel op voorwaarde dat de moeder zelf gevaccineerd is of het virus heeft opgelopen in het verleden. En die bescherming die duurt ongeveer zes maanden. Dat is het uiterste. Maar eigenlijk verliest 50% van die kinderen na twee en een halve maand al zijn, anti-, zijn of haar antistoffen. Dus dat, dat, dat is enorm snel. En dan heb je dat ook nog dat vatbaarheidsvenster. Van, vooral van zes maanden tot één jaar, waarop die kinderen kunnen gevaccineerd worden. En Laat het net die kinderen zijn die een enorm grote last hebben, waar dat die complicaties kunnen optreden, tegen mazelen. Ja. Um, dat is eigenlijk wat men noemt maternale immuniteit, die een vatbaarheidsvenster overlaat. Um, nu Laten we heel even verder kijken. Hoe weten we dat eigenlijk allemaal. Ja, dus we hebben die Kinderen, die heel jonge kinderen die pasgeboren laten we zeggen tussen zes maanden en één jaar, die, um, die vatbaar zijn. We hebben die groep van 25 tot 40-jarigen die vatbaar zijn voor mazelen, die dus de ziekte kunnen doorgeven, want mazelen wordt doorgegeven door sociaal contactgedrag. Je moet met elkaar in contact komen om mazelen door te geven. En het is, ja, dus eigenlijk, dat allemaal in beeld te brengen, dat kunnen we doen aan de hand van wiskundige modellen. Maar die wiskundige modellen die moeten ook informatie krijgen. En die informatie die halen we uit wat men noemt serologische studies. Serologische studies dat zijn eigenlijk bloedafnames waar dat we in het bloed gaan kijken voor de aanwezigheid van antistoffen. En gebaseerd op die antistoffen kunnen we een uitspraak doen over het al of niet gevaccineerd zijn in het verleden of het al of niet opgelopen hebben van mazelen in het verleden. Uh, met die serologische studies kunnen we ook gaan nakijken hoe goed zo'n vaccin werkt. En laat dat net nu een, ook een potentieel probleem zijn. Het vaccin, zoals bij die, bij die medewerkster, het vaccin is niet volledig doeltreffend. Als je gevaccineerd wordt, wel in 97 procent van de gevallen, gaan de mensen die gevaccineerd worden ook een antistoffen ontwikkelen. Dus niet iedereen ontwikkelt antistoffen. En als je het over de tijd opvolgt, dan zie je ook dat 0,8%, dus 8 personen op duizend, elk jaar opnieuw antistoffen en dus ook immuniteit verliezen tegen mazelen. Dat klinkt drastisch misschien dat we immuniteit verliezen en dergelijke, maar voor de vaccins is dit een van de beste vaccins die we kennen. Nu, het is ook wel niet duidelijk of die antistoffen die we dan zien in dat bloed of die nu juist de juiste merker, zoals dat heet, de juiste merker zijn voor immuniteit. Vergeten we niet de andere vormen van immuniteit. Antistoffen maken een deel uit van de humorale immuniteit en daarnaast heb je ook nog cellulaire immuniteit. En verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat die cellulaire immuniteit nu juist is voor, voor mazelen en welke rol dat die speelt in die uitbraken die plaatsvinden. Met die wiskundige modellen die we nu gebruiken, kunnen we echter er wel voor zorgen dat we zo'n kans op een uitbraak gaan minimaliseren. Dus eerst en vooral kan men kijken of men het vaccinatiemoment op éénjarige leeftijd niet kan vervroegen, naar bijvoorbeeld negen maanden. Het probleem daar is... Men heeft dat eigenlijk al onderzocht en men heeft aangetoond dat die 97 procent doeltreffendheid zou terugvallen naar 73 procent. En dat zou betekenen dat we desondanks nog altijd zouden moeten vaccineren op eenjarige leeftijd. Nu, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar meestal uh, mijden de mensen een beetje dat naaltje dat nu nog uh, gebruikt wordt. Nu, anderzijds zouden we ook kunnen gaan kijken, en dat is eigenlijk de aanbeveling die we willen doen, dat die 25- tot 40-jarigen heel even terug kunnen kijken en nakijken of ze gevaccineerd zijn of niet. Want als ze niet gevaccineerd zijn, dan zouden ze best uh, wel gevaccineerd moeten worden. Best twee doses om aan volledige bescherming te geraken. Dus dat is een andere interventie die we kunnen doen. En met zo'n wiskundig model kan je bepalen wie, wanneer en hoe Um, gevaccineerd moet worden om te vermijden dat er nog uitbraken plaatsvinden. We hebben zo'n wiskundig model toegepast en we hebben gezien in, uh, in België dat er verschillende regio's in België nog echt wel iets meer risico hebben dan andere regio's. En Dat komt vooral omdat er vroeger al of niet beter gevaccineerd werd. Dus we kunnen met zo'n wiskundig model aan de slag gaan. En waarom doen we dat met een wiskundig model en niet in de realiteit? Omdat we in de realiteit natuurlijk niet met mensen kunnen experimenteren. Vandaar dat we het eigenlijk allemaal eerst op de computer moeten doen en de beste strategie moeten kunnen kiezen om dit mogelijk te maken. Dus tot slot, als ik één slot mag maken van heel dit verhaal, is het vooral belangrijk dat je eens heel even nagenkt of je zelf gevaccineerd bent. En als je niet gevaccineerd bent, om toch nog te laten vaccineren en dat vooral niet enkel om jezelf te beschermen, maar om je ook je medemens te beschermen. Ik dank u.